Hier wat verder woont Loik. Loik is aan het studeren, is een beetje eenzaam. Dat heeft zijn zus Amber ons laten weten. En daarom gaan we hem verrassen. Er is één probleem. We wilden een paar vrienden van hem naar hier krijgen. Maar die hebben zelf examens. Zijn zwaar aan het studeren. Dus dat gaat niet. Maar we hebben ook al meteen een oplossing. En dat is deze wildvreemde man. We houden ook heel graag, jouw zus en ik, jou verrassen met heel wat vrienden van jou en mijn beste Loic. Ja, dat is niet gelukt, want die zijn allemaal keihard aan het studeren, die kunnen niet langskomen, maar geen probleem. Kom eens de is net gegaan. Zullen we eens even Mijn beste Loic, wie is dit? Ik kan niet meer op zijn naam komen. Kom, we gaan allemaal samen naar de tuin. Kom! Ja, oh. my When the road looks Oké. Pakken. and miles and miles. vriendschaps 5. Een Voilà, dat zijn duidelijk goede vrienden geworden. En ik kan nu doorgaan naar de volgende plek, liever waar ze mijn hulp kunnen gebruiken voor het rescue-team. We zijn niet schoenig geweest, nu kleden ze, kom! Ik was heel wat vrienden van jou en mijn beste Lloyd. Ja, dat is goed. Ze zijn allemaal heren, die kunnen niet langskomen. Maar geen probleem. Het zou pas op die anderen zijn. mocht er nu echt niet, niet meer kunnen komen vandaag. We hebben dus toch een beetje het beste? gedaan. Komt jullie het voelt allemaal goed uit. We even naar binnen gaan dan. En dan ga ah, ik eens ah, niet meer naar hem. dat is niet echt. Ik Wie is dit? Ah, hoe is Normaal allemaal samen bij elkaar, dan ik aan. Vrolijke, vrolijke, vrienden. Vrolijke, voilà. vrienden. Dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke, vrienden. Twee dus zitten zit in hier vrolijk, vrolijk. Wat moet ik dan niet meer? Niks Dat is waar ik wel. Waarom? Voilà, Weet dat? is het that? zo in team, he. Kom, we gaan allemaal samen naar de tuin. Kom, Kom, samen met de vrienden. Waar? <laughs> <laughs> <laughs> Ik <Gelach> vertrouw. Ja, het eerst gaan Maar denk dat is een moeilijke denkt als je zo gaat dat ik het al kan. Zo! Zo! Oh, ik vertrouw dat ik nee? geen kant. <Gelach> <tie> <tie> ik ga naar een promotion overgaan. <tie> Dit is zo leuk. Maar ik zou niks anders dan ontspanning willen doen. Totaal hier daar. voor het leven. <tie> <tie>